en ik denk dat dat heel erg te maken had met het tijdsgeest. Afval was toen nog een veel minder groot probleem. Ja, ja, Duurzaamheid precies. was nog ja. niet. Ja, was toen ook al urgent, maar um, sprak nog niet zo tot de verbeelding. Ja, je kan nu als afvalprobleem zien, maar je kan natuurlijk ook gewoon 180 graden omdraaien. Als een opportunity dat je van afval iets prachtigs kan maken, toch? Precies, dat is en waardoor we ook juist, want we, dat komt er ook nog eens bij kijken. Uiteindelijk zitten we wereldwijd, is er een zandtekort. We liggen toevalligerwijs in mm. Nederland op een berg met zand, namelijk mm. de Noordzee. Maar in principe...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 Hé, hey, maar luister eens, ik maar wie voel. is dan even business-wise? Wie wordt, uh, hoe zit het met, ei, Of denk ik nou heel ouderwets, en hoe zit het met, uh, pa, weet ik veel, patenten of, of dat het product van ja. jullie is? Of als, als je laat betalen voor de doorontwikkeling van product, ja. het product, heeft natuurlijk een risico in zich dat, dat je straks zeg maar, alle ja. rechten of zo, hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? O, ik denk een combinatie van dat je ouderwets denkt. En dat <laughs> Dank je. Het, en het <laughs> letter... <laughs> Excuses, ik ben ouderwets. Bedankt ga voor het doen. kijken naar nou weer een video. vertel. <laughs> ja, je was te makkelijk ja, in ja. jezelf. Nee,